Ik ben Kauwe Boete. Bij Faros ben ik adviseur, trainer, cultuursensitief werken en effectief communiceren. Je hebt een afspraak. Je hebt een afspraak met een Chinees-Nederlands cliënt. Zij komen niet of te laat of nooit op een afspraak. Wat doe je dan? Ga niet vanuit dat je weet waarom iemand niet of te laat op een afspraak komt. Check, controleer, vraag ernaar, vraag naar de reden. Zoekzame oplossing. Verschillende redenen uh, biedt verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld, iemand heeft meer tijd om zich aan te kleden. Daarom maak je bijvoorbeeld in de middag een afspraak en niet s ochtends uh, vroeg. Uh, vraag daarom naar de oplossing. En dat, als dat niet, uh, niet allemaal werkt, dan uh, leg je uit naar de meerwaarde van de afspraak. Welke meerwaarde heeft deze afspraak voor de cliënt? Maak een afspraak op een hele uur, dus niet tien over half vijf, maar om vijf uur. Uh, maak een afspraak uh, op, uh, niet op eerste dag van de maand, want het kan zijn dat een cliënt vergeten is om kalender op te draaien, om, om te draaien en om die reden dat iemand te laat komt.